Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Het is alweer even geleden dat ik nog een video heb opgenomen voor jullie. Ik ben de laatste tijd druk bezig met uh, veel lezen en uh, ja, mijn planten verzorgen, uh, Me gewoon rustig bezighouden in het algemeen. Daarom dat ik uh, niet, mee, niet meer zo vaak video's post. Maar vandaag wil ik nog even graag een... Een kaartenset met jullie delen. Een van mijn favoriete um, kaartensets. Waar ik, uh, ja, die, de afbeeldingen vind ik echt heel mooi. Het is echt volledig mijn ding. Ik zal ze even laten zien aan jullie. Het heeft echt zoiets middeleeuws. De afbeeldingen zijn heel erg middeleeuws, zoals dat jullie kunnen zien. Heel erg mooi getekend, vind ik. Dus uh, ik vind het echt, een, echt prachtige tekeningen. En een heel erg leuke uh, set om mee te werken. Het is een prachtige Phoenix. een prachtige engel afgebeeld. Ja, het zijn echt heel erg mooie afbeeldingen, zoals dat jullie kunnen zien. Ja, een hele mooie draak die een schat bewaakt. Een mooie regenboog, echt prachtig. Een redder. Een vosje. Die op een kaart zit te kijken. Hier zijn er wat natuurwezens te zien. Een faun, een elfje, een kabouter. Ik heb in het algemeen een heel erg sterke band met natuurwezens, maar jullie, iedereen die mijn video's hier volgt, weet het wel. Want ik heb het er soms wel over, natuurlijk. Ja, zo mooie afbeeldingen. Het is echt een van mijn favoriete kaartensets. Ik ben heel erg blij dat ik deze in huis heb. Er zijn ook wel veel kaarten, zoals jullie kunnen zien. Ik ben er weer even mee bezig. Een krijgersvrouw. Dat is ook een hele mooie afbeelding trouwens. En dan... Zijn we rond. Zo, nu heb ik jullie een van mijn favoriete kaartendecks laten zien. Ik hoop dat jullie het, het, het, het, het filmpje interessant vonden om te volgen. En uh, ja, tot binnenkort dan. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En heel erg veel liefs van mij.